Alles wat verborgen is, zal bekend worden en aan het licht komen. De meeste mensen vinden het niet makkelijk om over hun zwakheden te praten. Waarom willen we deze dingen niet in de openbaarheid brengen? Omdat we bang zijn voor wat de mensen wel niet zullen denken. We zijn bang om afgewezen, onbegrepen of niet geliefd te worden door degene die ons lief is. Of we zijn bang dat ze misschien anders over ons gaan denken, als ze echt alles over ons weten. Maar beleiden is noodzakelijk voor emotionele genezing. De Bijbel zegt dat alle verborgen dingen uiteindelijk aan het licht komen. Dus we moeten onze pijnen en zwakheden vandaag delen met mensen die we vertrouwen. Toen ik eindelijk de moed had verzameld om voor het eerst mijn misbruik uit mijn verleden met iemand te delen, was dit emotioneel vreselijk moeilijk. Maar als ik het nu over mijn verleden heb, is het net alsof ik over de problemen van iemand anders spreek. Het proces van het naar buiten brengen en te praten over deze pijn en zwakheden in mijn leven, bracht genezing en herstel. Bit en vraag God om je te tonen wie je kunt vertrouwen en geef jezelf in een open en eerlijke relatie met hen. Doordat je deelt met elkaar, breng je Gods genezing naar elkaar. Laten we samen bidden. Heilige Geest, toon me wie U in mijn leven heeft geplaatst met wie ik mijn zwakheden en pijnen kan delen.